Laravel, ja, misschien ken je het, misschien dat je er nog nooit van hoort, net als ik. Uh, maar het is krachtig gereedschap en het gaat jou helpen. En dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw online business. En gelukkig zijn we hier dus bij Enrise in de Bistro weer uh, aan de A1, en hebben we hier mensen die wel heel veel van Laravel weten, want ik zit hier met Bobby Bouwman. Welkom morgen. Jij bent onze Laravel evangelist, evangelist. Hoe, hoe spreken we dat uit? Is dat Engels? Evangelist, ja. Ik zou ja, evangelist Je predikt ja. in ieder geval het Laravel evangelie. Je sprak al op uh, Laracon in Amerika, in New York. Uh, PHP Day in Verona, ook niet verkeerd. Vandaag ben je gelukkig gewoon bij ons. Ja. Meestal ben je gewoon bij ons, want je draait hier projecten met uh, Team Artisans. Uh, het nummer 1 MVP-team van Nederland. Wat dat betekent, gaan we het straks over hebben. Maar we kunnen wel zeggen... Een van de effectiefste innovatiemachines van ons land. Ja, dat hoef jij niet te zeggen, dat mag ik gewoon nee. zeggen. Ja, precies, ja. Ik ben van marketing, ik, ik zeg dat eens. gewoon ja. Gewoon knikken, gewoon knikken. Maar laten we bij het begin beginnen. Want wat is Laravel precies? Nou, uh, Laravel is een uh, ontwikkelframework uh, gebouwd in PHP. Het is op dit moment het populairste ontwikkelframework in de PHP-wereld. En uh, ja, Laravel is eigenlijk gewoon heel sterk omdat er een hele grote community achter zit... Heel veel tools zijn er omheen gebouwd en dat zorgt er gewoon voor dat je heel snel iets kan neerzetten. Ja, en dan eh, PHP is een, is een, een programmeertaal, programmeer, ja. voor, speciaal voor het web. Ja. ja, voornamelijk voor het web inderdaad. Ja, ja. onder andere de basis van uh, bijvoorbeeld WordPress, wat ja, ja. bijna iedereen kent. Ja, eigenlijk draait 70% van de internet op PHP, dus dat, ja, dat zegt eigenlijk al hoe groot het is. Ja, en, en, maar dan hebben we PHP en dan hebben we dus ook nog een framework nodig. Kun, ja. kun je dat uitleggen, wat, wat dan... Het nut is van nog een framework daaromheen? Ja, het framework is eigenlijk een soort beginstap. Dus je, stel dat je een auto hebt en je hebt eigenlijk alleen een, een carrosserie met wielen en een stuur. Dat is eigenlijk je framework. En alles wat je eromheen hebt, zoals uh, wat voor een bodywork erop zit... Uh, wat voor kleurstuur je uiteindelijk gaat hebben of wat voor spiegels je hebt... dat zijn de dingen die je er extra op kan bouwen. En dat framework zorgt gewoon voor dat je een goed startpunt hebt. Ja, dus je hebt heel veel dingen al standaard. Ja. Uh, kun je uitleggen waarom dat belangrijk is? Nou, ten eerste is het gestandardiseerd, dus je hebt een bepaalde standaard waar je mee kan werken. Dat is makkelijk nou, te verkopen, maar ook makkelijk als developer. Je weet gewoon welke tools je al beschikbaar hebt, zoals bijvoorbeeld inloggen en met two-factor inloggen. Bijvoorbeeld. Dat zijn tools die standaard beschikbaar zijn. En voor de rest zorgt het ervoor dat je als developer heel snel kan beginnen aan de core functionaliteit van zo'n applicatie. En ja, je wilt niet bezig zijn met elke keer het inloggen uitwerken, want dat, dat trucje kennen we ondertussen. We gaan niet het wiel ja. opnieuw uitvinden. Uh, laten we dat alsjeblieft gewoon in een framework laten. En dus ja, gewoon lekker beginnen met bouwen. Inloggen dingen als beveiliging, uh, dat is gewoon geregeld. Ja, je database laag. Dat zit er standaard allemaal in. Dat hoeven we niet opnieuw uit ja. te vinden. Ja. En je had het ook over community, dat noemde je net al. Ja. Uh, uh, daar gaat het vaak over. Als je het hebt over uh, frameworks en bepaalde softwareproducten, dan, dan hoor ik altijd vanuit jullie: ja, hoe is de community? Is er ja. een beetje een community? Kun je uitleggen waarom dat nou zo essentieel is, juist bij een softwareproduct? Ja, een community zorgt ervoor dat er uh, veel animo is en dat het ook zo'n framework battle test is. Als er veel mensen het gebruiken en veel mensen elkaar helpen battle om het... mooi tested te, nee, heerlijk. Ja, mooi dat, <laughs> ja, ja. Ah, ja. Dus ja. Jullie zijn de, de warriors die, die uh, ten strijde trekken iedere dag en dit, dit, dit werkt gewoon. Zeg maar. Ja, precies. Als elke, elke week een nieuwe versie uitkomt of <coughs> nieuwe features worden, dan, omdat het zo groot is, wordt het door heel veel mensen getest. Dus dat er een bug in zit, die kans is eigenlijk vrij klein. En dus dat maakt het eigenlijk, ja, battle testen daardoor. Ja. En zo'n grote community zorgt ook voor dat er grote events zijn. Dus zoals een Laracon, wat je dat noemde in uh, Amerika. Ja, dat zijn events waar dan 900 developers op afkomen. Ja, dat zijn echt mega events. Er zijn weinig frameworks die een eigen conferentie hebben op zo'n schaal. Ja, en dus als jij ergens niet uitkomt met Laravel, het, het komt voor, denk ik. Ja, het komt voor, ik. zeker. Ja. Het komt voor, niet <laughs> vaak, niet <laughs> vaak natuurlijk. Nee, precies. Dan, dan is er ook, een, die, die community kan jou helpen met... met uh, de, de is er is een klein kansje uh, dat het eigenlijk nog nooit is voorgekomen. Ja precies, dus er is gewoon heel veel op internet te vinden over hoe dingen werken, uh, heel veel tutorials, videoseries, uh, noem maar op. Er is gewoon zoveel content te vinden, uh, boeken, ja, dat, eigenlijk is dat oneindig omdat er zo'n grote community is. Uh, en mensen proberen er natuurlijk geld aan te verdienen. Om als community, maar he, ja, dat, dat is ja, natuurlijk ja. wel de manier hoe zo'n community groeit en um, ja, al, die, al die kennis beschikbaar komt. En dat maakt een community heel sterk en zo'n framework ook heel sterk. Als dat er niet zou zijn, dan zou het nooit zo populair zijn geworden en zo groot. Is het, he, andere frameworks die niet zo groot zijn, die hebben niet al die videoseries eromheen zitten. En, ja, dat commerciële mis erachter En dus dan wordt het ja. ook niet zo groot en is de kans ook niet heel erg groot dat het over vijf jaar nog steeds bestaat. En nou, ik durf wel mijn hand in het vuur te zeggen dat over vijftien jaar dat laval nog steeds bestaat. Dus dat, ja, ja, en, en ook da daarvoor geldt, kun je uitleggen waarom dat belangrijk is voor, voor uh, bijvoorbeeld als ik een, een, een app heb draaien of een e-commerce toepassing of, of iets dergelijks. Waarom is het belangrijk dat die, dat die, uh, dat die frameworks blijven? Ten eerste, als je, vaak, uh, uh, um, als je bedrijf volledig gericht is op internet, of een groot gedeelte is gericht op internet, dan wil je dat dat stabiel en lang blijft draaien. Je wil je niet elk jaar een nieuwe tool moeten bouwen of een nieuwe webshop moeten bouwen. Dus het liefst bouw je iets wat drie tot vijf jaar meegaat, of in ieder geval wat drie tot vijf jaar goed kan draaien en dat het dan misschien een grote update nodig heeft om weer verder te kunnen draaien. En als je weet dat je een tool gebruikt die over de tien jaar, over het komende tien jaar nog steeds bestaat en battle-tested is, ja, dan weet je gewoon dat je goed zit. Oké, okay, Lara Vel grote community, veel standaard toepassingen. Maar hoe zetten we dat nou in? Waar, waar zit Laravel zeg maar in ons systeemlandschap? Ja, dus Laravel is heel erg goed in het uh, snel opzetten van een applicatie. Um, en dit is voornamelijk heel erg gericht op koppelingen met derde partijen. Uh, koppelingen met uh, notificatiesystemen. Uh, koppelingen met uh, ja, queue-systemen. Dat is een moeilijk woord, queue-systemen. Ja, queue-systemen. Maar... Ja, nou stel dat je bijvoorbeeld een... Um, uh, je hebt bijvoorbeeld een nieuwsbrief die je elke maand verstuurt... en je hebt een tool om die nieuwsbrief te maken. Dan moet je al die e-mails uitsturen. In één keer 10.000 e-mails uitsturen is, is niet echt een oplossing. Dat moet je heel lang wachten. En een queue-systeem kan er bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je al die e-mails één uh, voor één op de queue zet... en dan worden ze langzaamaan verwerkt als de server daar tijd voor heeft. Dus dan heb je niet in één keer die load op je server... maar dan wordt het gewoon verdeeld over de tijd dat er niks gedaan wordt op je server. Dus daar is een queue-systeem heel handig voor. Dat nou, zit bijvoorbeeld standaard in Laravel al ingebouwd. En het queue-systeem van Laravel is heel erg krachtig. Maar heel veel andere tools hebben dat niet standaard, dan moet je dat zelf weer installeren of zelf iets daarvoor bouwen. Nou ja, dat maakt het gewoon al een heel erg fijn onderdeel daarvan. Um, en daarnaast heeft Laravel ook een heleboel andere tools eromheen, zoals een standaard admin panel genaamd Nova. Um, en er zijn een heleboel to tools ook rondom de hosting, dus uh, het opzetten van een server. Daar heb je bijvoorbeeld Laravel Forge voor. Dus een gestandaardiseerde manier om een server op te zetten. Um, er is een tool genaamd Envoyer voor het deployen van applicaties. Die zorgt ervoor dat je zero downtime deployments hebt. Ook weer zo'n mooi zero downtime. Uh. De, deployen, dat is het, het, uitrollen, naar ja, het uitrollen naar productie. Zeg maar. Ja, het uitrollen naar ja. productie, inderdaad. Dus je website eigenlijk live zetten. <kacht> ja. uh, maar Envoyer zorgt ervoor dat het zero downtime deployments zijn. Uh, en dat, door al die tools te combineren heb je eigenlijk een, in relatief weinig werk... Uh, heb je een hele straat staan met uh, het live zetten van je applicatie... en een heleboel tools die al beschikbaar zijn om dat te kunnen doen. Ja, maar dan zit Laravel dus eigenlijk altijd wel in, in de back-office, zeg maar. Uh, ja. Dus je bouwt geen apps of websites in Laravel. Het is, het is die laag eronder, zeg maar. Ja, je kan ook websites bouwen in Laravel. Dus zeg maar een app niet, want dat is natuurlijk helemaal los. Dat is, dat is iOS mm -hmm. en Android. Uh, maar een website kan je wel bouwen. Dus het, het stukje wat zie, je, wat zie je in de browser, dat kan je ook in Laravel bouwen. Laravel is dus heel, nou dat is wat, wat ik eigenlijk al zei, het is een heel krachtig gereedschap. Je kan er heel veel uh, dingen mee doen. Uh, je kan er ook heel snel dingen mee maken. Maar als je nou één ding zou moeten kiezen van nou, dat is nou echt de aller, allergrootste kracht van Laravel. Wat is dat? Ja, ik zou dan toch wel willen zeggen dat het echt een soort middleware laag is. Dus het zit tussen allerlei systemen in. Je kan heel makkelijk een database koppelen of een externe partij zoals Molly of Bukeroe voor de betalingen. Um, en je kan het ook heel makkelijk beschikbaar stellen als API. Waardoor je hem kan koppelen aan een app of aan een uh, website aan de voorkant. Uh, wat is dus een, een losse bestaande website kan zijn, ja. um, maar het kan ook een website zijn die in Laravel zelf draait. Maar als middleware laag, um, ja, het is eigenlijk de plek waar je alle data verzamelt en de data weer beschikbaar stelt voor andere systemen. Dus ik, ik moet me dat eigenlijk zo voorstellen als uh, er is een soort een blok in het midden, dat is Laravel. Of iets ja. wat jij hebt gemaakt in Laravel, want het is een framework. Hè? Ja. Je kan niet Laravel... Aanzetten nee, nee, dan heb nee. je niks. Nee, ja, dan heb je instantie... gewoon een, een lege pagina. Ja precies. ja, precies. Dan heb je wielen en een motor en ja. een stuur, maar het zit nog niet in elkaar. Nee, precies. Dus je maakt iets in Laravel en alles wat, wat binnenkomt, of dat nou uit je eigen databases komt of, of van een, een betalingsprovider, zo, dat, dat gaat daarin. Ja, dat verzamel je. Ja. En Laravel verdeelt dat weer. Ja, die kan dat beschikbaar stellen inderdaad naar andere systemen. Of... Ja. En dus die data verwerken, eventueel met een queue ertussen, als tussenlaag... om die data te verwerken, dat kan ja. ook, als je veel data moet verwerken. Ja, en dan ben ik zo'n vervelende opdrachtgever die heeft, die heeft uh, één app besteld... Ja. met twee databases erachter. En nou, het project is uh, natuurlijk gewoon hartstikke mooi uh, goed gegaan. Dus drie maanden later zeg ik... Uh, nou, ik wil er eigenlijk nog wel een app bij of een website of... en oh, wacht, ik heb hier uh, een database van een leverancier met levertijden voor mijn webwinkel of wat dan ook. En ik wil graag mijn mensen een, een uh, beheerinterface geven. En dan zeg jij, ja kom maar op. Uh, <laughs> ja. Heerlijk. Kom, uh, we, hebben, we hebben dan dus, zeg maar de Laravel middleware laag. En ja, we hebben meerdere bronnen aan data. En wat je eigenlijk wilt doen is die data normaliseren naar één plek. Dus bij ons in de database opslaan bijvoorbeeld. En vervolgens kunnen die data gaan tonen in zo'n admin panel. En dan zou je bijvoorbeeld ja. Laval Nova voor kunnen gebruiken als admin panel. Uh, en als je data eventueel moet zinken, weer terug naar de andere kant, dan kan ja, dat natuurlijk ook. Dan, daarbij betekent normaliseren dat je alles in een formaat hebt waar je makkelijk mee kan werken. Ja, alles dus in hetzelfde dat, formaat. Ja, het formaat wat wij fijn vinden dan ja, inderdaad. En ja. zinken betekent dat uh, onze Laravel-laag en de database bijvoorbeeld bij een externe dataleverancier, dat, dat, dat daar hetzelfde in staat. Ja, inderdaad. Kijk, dat dat ik doe even ja. het, ja. <laughs> het ja. development voor het boek. Ja, precies. Ja. <laughs> dus dan stel ik me voor dat je een soort, ja, het wordt eigenlijk een soort spin... Een ja. spin met, met oneindig veel poten. Ja. Terwijl als je die tussenlagen niet zou hebben, dan lijkt het eigenlijk meer op een soort van bord spaghetti. Ja, dan kan het snel een zoortje <laughs> worden, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en, en, nog één keer, wat, wat is dan? Want hey, je moet dat ding wel maken, die, die tussenlaag. Dat kost extra geld. Het, het, kost ook, het is ook een slag ertussen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als ik uh, levertijden uh, of betaalgegevens in mijn app wil hebben, dat het sneller en makkelijker is om te zeggen van nou ja, we trekken even een lijntje ertussen. We koppelen dat even snel. Ja, ja, helaas is dat in de praktijk uh, niet zo. <laughs> uh, er zijn natuurlijk wel standaard oplossingen tussen een. Je hebt bijvoorbeeld een mobiele app en een betaalsysteem. en dat daartussen een bestaande oplossing zit. Alleen vaak zit daar bepaalde configuratie aan vast. en dat is het enige wat, mo enig wat mogelijk is. En uh, bij Enrise over het algemeen maken we custom software. Dus we bouwen dingen die of nog niet bestaan. Uh, of die bepaalde businesslogica bevatten. die gewoon niet in een standaard systeem passen. En dan is zo'n tussenlaag in LAVO wel helemaal perfect, want je kan erin doen wat je wilt. En uh, omdat we het vanaf het begin robuust opzetten, is het ook mogelijk om het later makkelijker uit te breiden met andere tools of andere systemen waar je eventueel heen zou willen. Uh. Misschien uh, is het gewoon goed om, om dit eventjes uh, grafisch te maken. Ja, je je ja, hebt je computer ja, bij je. Ik dus heb mijn laptop mee. Ik weet dat je dat heel snel kan ook. Ja, dus uh, we kijken eigenlijk naar een stukje middleware, dat is de, de basis. En vanuit daar... Uh, kunnen we stukken toevoegen. Dus uh, nou, je noemde net uh, een externe database en we hebben er nog één. Um, en die data gaan we dan in die middleware stoppen... en die stellen we dan beschikbaar via een API bijvoorbeeld aan de, aan de klant. Uh, ja, of API, aan de dat partij. is Application Programming Interface. Dat ja. is hoe internetapplicaties met elkaar praten. Ja, precies. Hey, ik begin er langzaam in ja, te komen. Ja, je, he, je beter dat, in. Dat is ja, ja, gewoon van jullie. Ja. Um, en als er dan ineens een derde partij komt, uh, wat dan ook... dan kunnen we die gewoon toevoegen ja. aan, het, aan de spin... En die maken we dan, uh, die zorgt ervoor dat die data in de middelbaar terecht kan komen en dat dat koppelen. Uh, we noemden net ook nog het, uh, het admin panel, dus die zou je even er nog toe kunnen voegen. Uh, die staat er dan ook netjes bij. Ja, en betalingen. Dat onderdeel... uh... Ja, betalingen. We hadden het net over uh, Buckaroo of uh, Molly kunnen we makkelijk koppelen. Uh, daar hebben we ook veel ervaring mee, dus dat uh, is een fijne partij om mee samen te werken. Wat bijvoorbeeld een API is die je heel vaak gebruikt is, bijvoorbeeld uh, de adresse API. Als je je postcode invult en je huisnummer, dat de automatisch de straatnaam komt te staan. Nou, dat zijn dingen die je heel vaak koppelt, uh, want dat is gewoon makkelijk voor de eindgebruiker. Ja. En, en dit diagram waar we nu naar kijken, dat, dat kan dus in principe eindeloos groeien. Want je, je doet eerst een soort van uh, uh, eerste product, hè? Ja. een eerste werkende app. En, en langzaamaan, in de twee, drie jaar dat zo'n zo product draait, kun je steeds dingen toevoegen. Dus dan je... Ja, ja, je kan steeds dingen toevoegen, ja. daad, maar het blijft natuurlijk wel belangrijk om te blijven kijken naar... is dit nog steeds de structuur die we willen hebben? Um, gebruiken we de, de, deze databronnen nog? Kunnen we ze misschien combineren voordat we ze aanspreken? Dus het is wel goed om te blijven kijken naar wat doen we nou eigenlijk met die data? Maar in theorie is eigenlijk alles mogelijk. Alle data die ja. er is, kunnen we gewoon verzamelen in die middleware en beschikbaar stellen in een app of in een API. Ja, maar je ja. zegt dus, uh, uh, uh, je kan ook wel iets weggooien. Je kan zeker iets uh, weggooien of even... opruimen of misschien van het ene systeem naar het andere systeem migreren. Want ik kan me voorstellen dat als jij uh, als bedrijf een webshop hebt en je hebt drie datahouses waar je gegevens staan. Ja, misschien is het handig om toch alles in één systeem te zetten. Nou, Zo'n middleware is dan ook perfect om eerst al die data te verzamelen, dat te normaliseren en dan alsnog naar die derde partij toe te sturen. Dus dat, uh, ja, dat, dat zou zeker een goede optie zijn. Interessant. Uh, en dan... Natuurlijk, ja, mijn vraag, van, heb je concrete voorbeelden van wat je hier nou mee kan bouwen of hebt gebouwd? Ja, ja, zeker. In theorie kunnen we natuurlijk alles bouwen, maar wat we recentelijk hebben gebouwd is bijvoorbeeld een reserveringssysteem voor een, een padelvereniging. En dat reserveringssysteem is best wel complex, omdat je ook, ja, je wil geen gaten hebben tussen je planning. Dus er is een heel systeem of een heel algoritme zit achter om te bepalen welke blokken er beschikbaar zijn en welke niet. En als je een reservering aanklikt, heb je verschillende tijden die je kan reserveren bijvoorbeeld. Nou, daar moet je allemaal rekening mee houden met of je een uur, anderhalf uur of twee uur kan reserveren. Nou, er zit ook een heel adminpanel achter die, waar je alles kan beheren. En in het adminpanel hoef je dus geen rekening te houden met die 30 minuten bijvoorbeeld, dat er geen halve uren leeg mogelijk zijn bijvoorbeeld. Want dat gaat automatisch. Want dat gaat automatisch inderdaad. En ook um, vanuit de organisatie is het mogelijk om dingen wel te doen bijvoorbeeld. Dus dat zij als, als admin wel bepaalde dingen mogen inblokken die je vanuit de eindgebruiker niet mag. Ja. Nou, Zo'n systeem hebben we nu gebouwd um, in voornamelijk dus dat middleware laag in Laravel. Uh, dus dat hele reserveringssysteem zit daarin en daar hebben we een webapplicatie uh, opgebouwd. Dus dat draait gewoon in je browser, uh, die is responsive, dus je kan het ook op je telefoon doen. Maar als je dus later een app zou willen hebben, dan is dat hele reserveringssysteem bestaat eigenlijk al. Je hoeft eigenlijk alleen nog maar de app te bouwen en die te koppelen aan het stukje middleware. Ja. Dus de, de, de core functionaliteit bestaat al, moet alleen, die data moet alleen beschikbaar komen voor de app. En dat is eigenlijk het enige wat we nog moeten doen om een app live te kunnen zetten. dus, ja, dus Dat dus maakt het heel flexibel. Je business groeit en, en je hebt eigenlijk met Laravel een soort van IT uh, die, die ja. met je mee kan groeien. Dat je zegt van nu is het tijd voor een app en ja. dan kun je die app ook gaan maken. Ja. En nog meer? Uh, ja, we hebben uh, voor een mobiliteitspartij uh, hebben wij um, een systeem gebouwd waar alle... Transacties binnenkomen van reizigers. En um, dat is dan beschikbaar gesteld in een app en ook in het uh, adminpanel. En daarin zijn be betalingsgegevens zijn eraan gekoppeld zodat er automatisch in kassen worden gedaan voor de reistransacties en dat soort dingen. Dus dan ook als je bijvoorbeeld niet betaalt, dan krijg je automatisch een reminder. Dus dat zit eigenlijk allemaal in één applicatie uh, gebouwd. En daarnaast hebben we ook nog een uh, systeem gebouwd voor uh, het beheren van windmolenparken. Dus je kan als eindgebruiker kan je inloggen. Uh, en een witmolen bij jou in de buurt uitzetten als je daar last van hebt bijvoorbeeld. Oh, en, dat is nog eens even een, ja, een, een uh, API-koppeling. <laughs> Precies, dat is een <laughs> hele koppeling geweest tussen allemaal technieken zoals het MQTT-protocol en nou, allerlei verschillende okay. sensoren enzovoort. Ja, over, over groeien van je business gesproken. Want je zei, uh, vorige week spraken we elkaar en toen zei je ook iets, uh, iets heel interessants over moderne technologie. En, en nou ja, de arbeidsmarkt is natuurlijk lastig. Ja. Zou je dat nog even kunnen toelichten? Want dat vond ik interessant wat je zei. Ja, wat je nu erg ziet is dat er best wel wat bedrijven zijn die software hebben draaien wat relatief oud is. He, dat sommigen gebruiken een framework wat al vijf jaar geleden voor het laatst geüpdate is of uh, hebben daar niet in geïnvesteerd. Um, en je ziet dat het toch moeilijk is om mensen aan te nemen. En developers die willen graag nieuwe dingen bouwen, die willen nieuwe technologie gebruiken. Dus het is ook zeker de moeite waard om als organisatie daarin te investeren. Um, en over het algemeen bouwen wij iets nieuws, dus wij kunnen altijd de nieuwe technologie kiezen. Uh, maar wij raden ook klanten aan om eigenlijk altijd up-to-date te blijven. Dus ook als het project bij ons naar de klant toe gaat overgedragen wordt of als uh, de klant naar een andere partij gaat, dan is het prima om dat te doen. Maar zorg er ook voor dat je up-to-date blijft. Want dat zorgt ervoor dat je makkelijker developers aan kan trekken. Want die vinden het leuker om aan te werken. Uh, en ja, het is ook veel... oude en... frameworks zijn ook gewoon minder populair. Dus het is ja. moeilijk om personeel voor te vinden. En dan kun je dus dankzij de technologie ook, ook als bedrijf verder groeien. Ja, zeker. zeker. Ja. Super, dankjewel. Dank je wel. Dus, wat is Laravel? Nou, Laravel is een framework waar je eigenlijk alles op kan bouwen, maar het helpt je vooral om heel snel dingen te bouwen en er zitten heel veel dingen zitten er standaard in en het helpt je ook om uh, up-to-date te blijven met de technologie en dat is weer belangrijk om ook als bedrijf en met je mensen te groeien. Dus, dit was Enrise Business Talks en ik zie je bij de volgende. Ben je nou geïnteresseerd in wat Laravel voor jouw business kan betekenen en wil je misschien een uurtje breinen met Bobby hierover? Dan kun je dus hier beneden het formulier invullen en dan nemen we contact met je op.